Ik ben Ruben, en ik ben een spontane jongen uit het noorden van het land. Ik ben Ruben. Ik ben Ruben, en ik ben een spontane jongen uit het oosten. Van het land. Een spontane jongen uit het noorden van het land. Ik ben Ruben, een spontane jongen uit het noorden van het land. Ik au au au au au au au au au au au au au au au Hi, ik ben Ruben, een Spartanenjongen jongen uit het noorden van het land. En ik ben op zoek naar iemand die gewoon zegt, doe het nou gewoon zo. Dat en is toch veel makkelijker. makkelijker.